Hallo en welkom bij Pauls Model Twinstap. Um, ik heb mijn baan schoongeveegd, opgeruimd, in elkaar gezet, bedraad. En uh, ik ben toen aan het eerste rondje rijden. Ik uh, weet dat er op een paar plekken niet genoeg stroom zit of de stroom nog niet helemaal in orde is. Maar ik denk dat ik wel een paar meter moet kunnen rijden nu. Ik heb hier een, een setje um, Pico Radion een agneus staan eh, met daarachter eh, wagons vol met schroeven, moeren, pinnen, rommel, goed zware. en dat is ook om eh, te kijken of dat die eh, de, de, de baan die je aan de zijkant hebt gemaakt of dat die... hier zo eh, ook oh, om te zien dat dat ik, eh, eigenlijk moet ik er daar één voor gebruiken om te kijken of die goed omhoog komt uh, ik heb hier wat, uh, uh, wat plekken zitten die ik hmm. niet heel zeker van ben of die goed stevig zijn, dus uh, ik ben benieuwd. Uh, laat ik eens kijken of deze wil rijden, ik weet dat deze sowieso wat lastiger rijden met zijn tweeën. Eens kijken of ze willen, ja, ja, nou, moeite. misschien moet ik er de voorste schoor van afhalen. En dat is de eerste ontsporing van vandaag. Mijn baanovergangen zijn nu op uh, stukjes hout gelijnde stukken rails, en uh, ik ben nog bezig om ze goed en wel vast te zetten, uh, dat het, uh, het uh, minder snel ontspoort. Uh, maar dat zijn in, in ieder geval nog uh, dit is in ieder geval een van de plekken waar het nog goed misgaat. Uh, op andere plekken gaat het al beter. De rails aan deze kant lijkt het nog wat lager te liggen en ook helemaal hier ligt hij nog wat lager lijkt het dus gelijk om hobbel in te zitten. Maar deze rails ligt volledig nog los dus die kan ik nog ophogen dat het wel egal en vlak wordt. Ik laat de veegwagen een keer meerijden. De rails is op veel plekken toch nog best vies. En in plaats van de helix gaat hij de trein nu achterlangs van de baan naar beneden toe. De onderkant van de baan is nog grotendeels hetzelfde. De treinen rijden hier onderlangs, het is uh, ijs al verloren. We rijden hier nog steeds onderlangs. En verwacht ik dat we daar aan uh, die kant ergens nog wat wagons rond zullen uh, slingeren. Uh, heel ver weg. En ik heb hem wel omgedraaid. Uh, deze kant die, uh, was eerst de verre kant. Dus nu de kant die dichtstbijzijnd is. Even wat wagons zien te vinden. <tie> en weer terug zien te krijgen. En dan kan ik eens kijken of hij ook omhoog wil rijden. Ik rijd dus met een hele zware trein, dus met het naar beneden rijden krijg je dat de wagons tegen elkaar aantrukken, de koppelingen open schieten. En als dan de, uh, de baan weer vlakker wordt uh, en de trein wat verder weg rijdt, uh, wagons blijven achter. Het zou in normaal gesproken geen probleem moeten zijn als ik niet van dit soort idioot zware treinen rijd, maar ik wil mijn name nu weten wat zakt door wat niet. Deze en deze ging er niet mee. Ik heb er genoeg vertrouwen in dat hij die bocht doorkomt, dat ik er niet bij ga staan en ik hoop dat ik gelijk heb, anders dan moet ik uh... de nieuwe locatieve. Ik wilde net zeggen, ik heb er genoeg vertrouwen in dat hij de bocht doorkomt. En dat kwapt hij niet, hij is compleet ontspoord, maar wel net voorbij het stuk dat hij een heel eind naar beneden valt. Um, dit overleeft de locomotief wel, ja liever niet natuurlijk, maar hij valt hier nog wel op uh, isolatieschuim. Hey, ik ga even wat rechtzetten. Nou, je ziet wel, ik moet nog heel wat dingen afwerken, ik wil dit echt goed gaan rijden. Maar dit geeft wel een beetje aan wat de staat van de treinbaan nu is. Er zijn nog wat uitdagingen, los van de afwerking. En, maar elektrisch, ik kan een rondje rijden, daar ben ik wel heel blij mee. En eh, ik eh, ga de rest van mijn tijd, eh, dit weekend, spenderen aan dingen vastzetten en eh, hopelijk ervoor zorgen dat ze het minder ontsporen. Eh, ik heb wel gezien dat er niet heel veel doorboogt met uh, deze best zware trein. En uh, nou, nog uh, een beetje knutsel. Maar uh, ik ga hier nog niet mijn nieuwste, mooiste trein opzetten. Dat weet ik wel. Dat vind ik nog net iets te linken. Tot zover. Bedankt voor het kijken. Uh, like en subscribe. En tot de volgende keer. Oh, en nog voor de liefhebbers: Ook dit bord is... Uh... Weer een beetje bijgewerkt. Nieuwe Arduino's erop, nieuwe software erop. Ik draai nu DCC-X4. Bekabeling is ook allemaal vernieuwd. En nog niet alle bekabeling zit erop. Er ligt nog wat los. Met name voor de wisselaansturing. Maar het begint goed te komen.